De parkeerplaats begint al redelijk op te schieten. Aan de voorkant komen speciale platen. En daar zit het hooi. Het komt allemaal goed. Hé Brabetje! Hé Brabantje, Hé hey, hey, Bem Bem! Kijk eens! Oh Brabantje. Hé hey, Bem Bem! Goed zo, Bem Bem! Oh Brabantje, Hé hey, Brabantje. Het gas buiten de wij is altijd lekkerder. Hé, hey, Brabantje! En daar zijn de ponies. Die zijn natuurlijk nog achter de, in het oosterse kasteel. Ik zie niks. Nee, ze zijn in het oostelijke deel. Hier is het wel donker. Maar gelukkig wel droog, het komt nu verbouwd hier.